Welkom allemaal bij de tweede sessie. Als het goed is heeft u door hier te zijn gekozen voor de sessie over voldoende en schoon water. Mijn collega Mieke van der Laan en mijn collega Johan Vermeulen die gaan samen een presentatie geven aangaande het thema voldoende en schoon water. Jullie zijn ook beleidsadviseur. Dus uh, jullie maken ook het onderwerp, uh, jullie maken waarschijnlijk letterlijk het hoofdstuk hierover voor in het Waterbeheerprogramma. Vandaar dat jullie hier ook een, een korte presentatie zullen geven. En uh, dat jullie ook heel erg uh, graag de input van de deelnemers willen horen en de reacties eigenlijk uh, willen horen. Uh, Even over de vorige sessie, we hebben er natuurlijk al één gehad. Uh, de, de, de vragen die kwamen eigenlijk wat langzaam op gang, dus aan het einde kwamen er toch nog wel wat vragen. Die we snel moesten beantwoorden. Dus ik nodig u ook thuis van harte uit om de vragen gewoon alvast in de chat te tikken. Die worden allemaal netjes bijgehouden. Die kan ik dan ook meteen zien na afloop. Dan kunnen we ook van de tijd die er is gebruik maken. Uh, we hebben weer 35 minuten. En uh, ja, Mieke, uh, ik ben heel erg benieuwd wat je gaat vertellen. Uh, ja, jullie hebben ook weer ongeveer vijf minuten, denk ik, uh, om even voor kort wat, uh, wat, uh, wat te vertellen over het onderwerp, wat we, wat we van plan zijn als waterschap. En daarna hoop ik dat we wat interactie kunnen doen met, uh, met de deelnemers. Dus uh, ik uh, geef je het woord. Dankjewel. Goedemiddag. Uh, ja, ik ben dus uh, Miek van der Laan en uh, beleidsadviseur waterkwaliteit of schoonwater. Uh, en samen met mijn collega Johan Vermeulen uh, zijn we de trekkers voor het hoofdstuk water. Um, en nou ja, daar hebben we het over voldoende en over schoonwater. Over nou ja, eigenlijk al het water wat we in het, het, of het oppervlaktewater binnen het beheersgebied van Hollandse Delta. Um, ja, eigenlijk hebben we dezelfde opbouw als de voorgaande presentaties. Dus ik zal jullie eerst iets vertellen over de ambitie, vervolgens over onze lange termijndoelen en uh, de specifieke speerpunten voor uh, dit waterbeheerprogramma. En nou ja, goed zoals Jessica net al zei, uh, we horen graag wat jullie ervan vinden, uh, wat jullie missen, maar ook wat jullie graag uh, nou ja, een mooie punt te vinden om daarover met elkaar in gesprek. Te gaan. Uh, ja, water zien we eigenlijk overal, het is uh, in het landschap een hele heel belangrijk aspect, ook in de maatschappij, want we gebruiken het voor heel veel dingen. Uh, en ja, eigenlijk willen we nee, richting 2050, eigenlijk nu al, maar zeker ook naar de toekomst toe, willen we zorgen dat er eigenlijk altijd genoeg water is, ook in periodes van droogte, maar zeker ook niet te veel uh, in de tijden dat er te weinig water, uh, ja, te weinig water is. Verder willen we zorgen dat het water gezond is. Uh, nou ja, zoals op de sheet staat dat het bruist van leven. Om de functies mogelijk te blijven maken, willen we gewoon dat, het, ja, dat iedereen er gebruik van kan maken. Maar ook zeker dat er veel uh, natuur in kan, uh, kan voorkomen. Uh, dat zijn niet de enige belangrijke aspecten van water. We zien ook dat water iets is wat ons kan verbinden als mensen. Maar ook de mens met de natuur. Maar ook de stad met het platteland. Uh, ja, dus dat, daar willen we naar streven dat water echt een meerwaarde uh, heeft en, en nog meer gaat krijgen. En dan denken we ook aan, aan duurzaamheid en aan energieopwekking, uh, maar ook het, het landschappelijke aspect en het natuurlijke aspect. Nou, vanuit de ambitie hebben wij verschillende uh, lange termijndoelen geformuleerd. Die zijn er eigenlijk soort van één een op één van overgenomen. Dus uh, we willen dat het water eerlijk en goed Verdeeld wordt. We willen dat het waterleven in uh, het water gezond is, dat het water schoon is uh, en zoals ik net al zei, dat het water meerwaarde heeft. Um, ja, waarin, we, waarin het echt iets bijdraagt aan het landschap en de maatschappij. Voor de rest willen we dat het, het watersysteem robuust is en uh, dus ook de, de klimaatveranderingen die uh, al bezig zijn, maar ook die in de toekomst komen, dat het daartegen bestendig is. Nou, vanuit deze lange termijndoelen, die dus echt gericht zijn op 2050, hebben we verschillende speerpunten uh, of uitgedestilleerd. Uh, de eerste drie speerpunten die zal ik uh, doornemen. En vervolgens neemt mijn collega Johan Vermeulen het, uh, het over. Nou, het eerste speerpunt uh, is dat wij een impuls willen gaan geven aan de waterkwaliteit en aan biodiverse waternatuur. Nee, Water is belangrijk voor verschillende functies. En dan denk ik aan eh, drinkwater, en dan denk ik aan de agrarische sector, maar ook aan de industrie. En, eh, maar ook voor recreatie en voor natuur. Nou ja, om al deze functies te kunnen faciliteren hebben we een gezond en een schoon watersysteem nodig. En zeker met klimaatverandering eh, ja, gaat, wordt het moeilijker om die waterkwaliteit op orde te houden. Eh, dus daar zullen we... Nou ja, hard aan moeten werken. Nog harder dan dat we nu al doen. Uh, en dat, dat willen we op verschillende manieren gaan doen. We willen uh, heel erg gaan samenwerken, ook met andere partners. omdat we zien dat een aantal ja, issues, die, die zijn eigenlijk van ons gezamenlijk. Dus we willen samen plannen maken en doelen opstellen. Uh, daarnaast willen we ook een aantal hele concrete dingen gaan doen. Uh, zoals nou ja, dat we het uh, watersysteem geschikter willen maken voor vissen. Uh, maar ook dat we ons beheer en onderhoud zo aanpassen dat het beter past bij de ecologie op die plek. Het tweede speerpunt. Als die doorklikt. Ja, daar komt uh, Gaat over uh, de kaderrichtlijn waterdoelen. Uh, nou, we hebben het net gehad over de waterkwaliteit voor het gehele beheergebied. En vanuit een Europese richtlijn, de kaderrichtlijn water, uh, die is doorvertaald naar onze eigen waterwet. Die, uh, daar ligt een focus op de wat grotere wateren. Uh, en nou, daarin wordt gesteld dat in 2027 moet die waterkwaliteit op orde zijn, moet goed zijn. Nou, daar hebben we afgelopen jaar uh, al samen met gebiedpartners een, uh, een plan voor gemaakt. Uh, en dat plan bestaat uit doelen en uit maatregelen. En eigenlijk als waterschap willen we daar op twee manieren aan bijdragen. Aan de ene kant... Uh, willen we door samen te werken en door uh, nou ja, regievoering advies uh, samenkomen tot, uh, tot oplossingen. Uh, en aan de andere kant zullen we ook aan onze eigen maatregelen die we in dat plan hebben opgevoerd, uh, werken. En dat zullen heel veel inrichtingsmaatregelen zijn, bijvoorbeeld baggeren. Um, dan ga ik door naar het derde speerpunt, dat gaat heel erg over de stoffenproblematiek. Uh, dan denk ik aan uh, nutriënten, aan toxische stoffen. En uh, ja, bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. En daarin willen we heel erg in kaart brengen wat, uh, ja, waar de problemen uh, zitten. En wat, welke impact bepaalde aspecten hebben. En ook weer samen met omgevingspartners gaan kijken van oké, okay, hoe gaan we dan die problemen oplossen. Uh, nou ja, dan denk ik bijvoorbeeld uh, wat betreft de, de landbouw, de agrarische sector aan een deltaplan agrarisch waterbeheer. Waar we, uh, waar we al mee bezig zijn, maar zeker de komende jaren ook steeds meer op. In zullen gaan zetten. Dat zijn de, de eerste drie speerpunten, en dan geef ik het woord aan mijn collega die jullie mee zal nemen aan de volgende drie speerpunten. Ja, dankjewel, uh, uh, Mieke. Uh, ik ben Johan van Meulen, en graag uh, benadruk ik nog even de volgende speerpunten die we uh, op hebben staan. En dan ga ik even kijken of hij door gaat klikken. Ja. Um, ons volgende speerpunt is dat we uh, voor het uh, jaar 2027, dus het eind van de planperiode, ons watersysteem echt klaar willen hebben voor het klimaat van 2050. Nou, dat is echt een, echt een grote ambitie. Is dat. dat is echt iets wat je uh, ook niet alleen kunt doen als waterschap, waar we elkaar voor nodig hebben. Um, maar het is, het is een grote ambitie waar we echt uh, nou ja, ons werk... Uh, keihard, keihard in, moeten, in moeten doen. Wat betekent dat nu? Nou, dat betekent dat we onder andere uh, het watersysteem zo gaan aanpassen dat er extra bergingsmogelijkheden komen om die heftige buien op te vangen. Onze heemraad Johan van Driel zei er ook al wat over uh, aan het begin van de sessie. Uh, maar we gaan ook bijvoorbeeld kijken hoe we slimmer kunnen sturen in het watersysteem. Dus het water naar de plek uh, waar dat kan en uh, het water juist weg uh, laten op de plekken waar overlast is. Op die manier kunnen we ook uh, nou, sturing geven in dat watersysteem. Uh, we doen dit nadrukkelijk ook met elkaar. We hebben daarvoor uh, de gemeente nodig, we hebben de agrariërs voor nodig, we hebben de andere uh, omgevingspartners voor nodig. Uh, want een van de dingen die bijvoorbeeld ook heel belangrijk hierin is, is dat het water goed vastgehouden kan worden als er heel veel water valt. En dat betekent dus ook een, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeenten goed vasthouden op hun terrein, de particulier of de agrarieren op zijn of haar terrein en het waterschap als het eenmaal in het water komt. Natuurlijk voldoende bergingscapaciteit om uh, te voorkomen dat er overlast komt. Het volgende onderwerp uh, wat ook echt in de picture staat en waar heel veel aandacht voor is gekomen de afgelopen jaren is, de, uh, is het zoet water. We, zijn in een, uh, we zitten in een goede positie hier uh, in dit gedeelte van Nederland. De problemen die er in het oosten van het land zijn, die treden hier veel minder op. Omdat we eigenlijk ook in uh, droge zomers nog heel veel uh, rivierwater aanvoer hebben. Vanuit de grote rivieren wat, wat hier langs ons gebied stroomt. Neemt niet weg dat we echt heel goed moeten kijken uh, naar een efficiënte inlaat van dat beschikbare zoetwater. Want je ziet wel in die droge zomers van de afgelopen jaren uh, dat, dat ook het zoute water vanuit de zee steeds verder naar binnen uh, landinwaarts dringt. En dat het voor ons steeds lastiger wordt om goed en zoet water in te laten. Nou, concreet houdt het in dat we efficiënter gaan inlaten, inlaten uh, waarmee het water uit de rivier uh, in je gebied inlaat, bijvoorbeeld automatiseren, zodat het allemaal efficiënter en, uh, en beter gaat. Wat we ook willen gaan doen, is uh, duidelijk inzichtelijk maken hoe we dat zoet water op een goede manier kunnen faciliteren in de verschillende gebieden. In het ene gebied kan dat beter dan in het andere gebied. Dat willen we inzichtelijk maken, zodat... Ook de mensen in het gebied, dus bijvoorbeeld de boeren, uh, nou, duidelijk inzicht hebben in wat wij kunnen leveren als waterschap. Een belangrijke stap deze periode, tot 2027. En als laatste, het laatste speerpunt. Uh, Mieke noemde hem ook al aan het begin. De meerwaarde van water vergroten. Water kan echt verbinden. Verbinden van stad en platteland. Verbinden van uh, mens en natuur. Dat willen we op drie manieren doen. Uh, we zien uh, dat water echt... Uh, meerwaarde kan hebben als je het hebt over energieopwekking. Aquatemie uh, heeft, heeft ja, veel potentie, dat is warmte gebruiken uit het oppervlaktewater voor uh, duurzame energie. Nou, die uh, mogelijkheid gaan we ook echt onderzoeken en daar zullen we in faciliteren als er partijen zijn die, uh, um, nou, die, die dat willen doen. Um, wat daarnaast belangrijk is, is dat ook de zichtbaarheid van het water en het, het, ja, het genieten van het water meer onder de aandacht uh, komt. We willen laten zien dat water iets moois is, dat, het, dat je ervan kan genieten dat de inwoners uh, er erg baat bij hebben dat er goed water is. Um, dus nou, we willen daar ook inwoners meer bij betrekken. Um, en nou, water, gelukkig is dat al niet meer zo. In de middeleeuwen werd het natuurlijk gezien als een soort van uh, open riolering. Nou, nu kom je nog wel eens plekken tegen dat je denkt van nou, het water wordt, uh, er wordt van alles ingegooid. Dat is uitdrukkelijk natuurlijk niet de bedoeling. Water moet iets moois zijn, Het moet gewoon uh, van genoten kunnen worden. Dat willen we meer onder de aandacht brengen. En er komt ook een stukje recreatie, komt daarbij om de hoek kijken. Uh, Hemerad, Johan van Driel noemde het ook al aan het begin van de sessie. Nou, dat is nog, hè, hoe, hoe gaan we die beweging als waterschap uh, uh, maken? Nou, we willen daar wel stappen in zetten om ook een stukje recreatie uh, uh, te faciliteren en aantrekkelijk te maken. Um, als laatste, hoe gaan we dat dan doen? Dat is uh, natuurlijk de grote vraag, de, de strategie. Nou, het is duidelijk, samenwerken, samenwerken, samenwerken. Dat is het, uh, het kernwoord, het kernbegrip. Dat zal, uh, zal u ook niet vreemd overkomen. Wat we ook willen gaan doen is echt naar de toekomst kijken. Een integrale visie maken op, uh, op water. Hoe zien we dat water nu? Dat helpt ons ook om in projecten, in samenwerking met, uh, met gemeentes, met, met de provincie, met andere partijen, om uh, richting te geven. Uh, wat we ook willen gaan doen is echt met, met uh, watergebiedsplannen gaan werken. Uh, een gebied inzoomen. Uh, kijken wat voor opgaves er zijn en ook weer samen uh, met u, met het gebied, uh, kijken wat is daar mogelijk, wat kunnen we daar doen. En waar we dan ook heel erg naar op zoek zijn, is echt het combineren van functies met elkaar. Dus uh, doe dan ook echt dingen samen. Hè. We hebben zelf als waterschap bijvoorbeeld uh, die waterbergingsopgave om extra water te bergen bij uh, uh, hevige neerslag. Nou, dat, dat zou je ook kunnen combineren met een stukje natuurvriendelijke oever of natuurlijke inrichting. En dan sla je twee vliegen in één klap. Dat is echt een belangrijke stap die we de komende tijd ook willen gaan zetten. En wat ik net al noemde, slim sturen, innovatie, automatisering, ook een belangrijke. Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden in, die willen we ook gaan, uh, gaan benutten. En uh, het laatste punt wat erop staat, meekoppelkansen benutten, is eigenlijk al in die watergebiedsplannen ook genoemd. Waar we echt, uh, ook echt in aan het groeien zijn als waterschap, is gewoon uh, naar buiten toe. Wat zijn de kansen die zich buiten voordoen en hoe kunnen we daar onze eigen opgaves aan uh, koppelen? Want dat maakt het alleen maar sterker, uh, is onze indruk. Um, dat was ons verhaal. Um, okay. Nou goed, we hebben de laatste sheet nog wat, wat, dingen, wat algemene dingen erop staan. Um, ik nou, heb wel wat vragen. Ja, je gewoon. Je hebt een mooi verhaal verteld. Jullie hebben een mooi verhaal verteld. Uh, dank jullie wel allebei. Um, ja, ik, ik, jij, jij zei iets moois. Volgens mij zijn we als waterschap aan het groeien dat ik denk ook dat dat echt zo is. Dus dat we echt ons best willen doen om met u in gesprek te gaan... met het gebied te praten en dus echt inderdaad gebiedsspecifiek te kijken van... wat speelt er nou voor vraagstuk en wat willen de gebruikers nou... en wat willen onze, onze medepartners nou graag? Um, nou, die, die, uh, u heeft aardig wat, uh, wat uh, u heeft, uh, gehoor gegeven aan mijn oproep om vragen alvast in te typen. En ik begrijp dat er ook heel even iemand zijn gezicht uh, gaat laten zien. En dat is uh, meneer Diederik Duizer. En die is van de gemeente Hellevoetsluis. En je hebt er net al even kort aangestipt uh, zijn vraag. Die heeft uh, relatie tot uh, um, ziltewater ook. Het verder verzilten van het oppervlaktewater. Dus dat, uh, meneer Duyser, uh, uw, uw, uw vraag of uw inbreng, uh, zou u dat even willen zeggen in, uh, in de uitzending? Uh, jawel. Uh, hoewel wij natuurlijk wel met veel goed water zijn, is verzilting toch best wel een item in deze regio. Uh, dus hoe lang? Uh, gaan wij blijven investeren in het zoet houden van het oppervlaktewater-systeem? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Hoe, hoe lang gaan we dat doen? He, dat heeft ook te maken met wat er op ons af gaat komen als we kijken naar uh, klimaatverandering. Uh, um, onze insteek is wel op de plekken waar dat uh, mogelijk is. Uh, echt dat zoete water gewoon te houden door efficiënter ook met het uh, zoete water wat beschikbaar is om te gaan. En dat betekent dus wat ik uh, net al noemde: uh, als dat zoetwater vanuit die grote rivieren langskomt, Um, om dat ook op de juiste momenten in te laten. Je hebt vaak met app en vloed natuurlijk ook he, die, wer die werking, dat er even een, een, een, een zoute golf langs komt, en dan met, uh, met app weer een zoete golf vanuit de rivier langs komt. Nou, dat soort momenten moet je efficiënt uitpikken, uh, uit, uitkiezen om je water dan in te laten. En daar willen we uh, nou, ook in groeien en efficiënter mee, uh, mee omgaan. Dus het is onze intentie om uh, uh, ja, het water ook echt zoet te houden, in, uh, ook in de toekomst. Oké, okay, dankjewel. Uh, ik heb uh, nog uh, uh, wat andere vragen ook. En ik denk dat ik daar eventjes Mieke voor uh, moet uitnodigen. dan moeten jullie heel even wissel doen. Dat gaat heel erg over de KRW-doelstellingen en uh, uh, iemand zegt ook, de heer Ed uh, Lafeber van de watersportvereniging, uh, die, die stelt ook wel van, uh, nou streven naar schoon water en de meerwaarde van water voor mensen zoals recreatie, uh, die staan soms haaks op elkaar. En er is ook sprake van een extreme groei van exoten. Nou, dat horen we natuurlijk ook wel in het nieuws. Af en toe komt er eens zo'n bericht. Hoe zit dat in ons gebied, de groei van exoten? En wat doen wij als waterschap om daar, uh, ja, om da om daar beleid op te, te voeren? Ja, nou, er zijn inderdaad wel uh, verschillende exoten. Um, die in ons gebied uh, voorkomen. Uh, ja, wat we proberen te doen is dat zeg maar, in beeld te hebben... Uh, wat er zo al speelt, en daar dan snel uh, nou ja, actie op te ondernemen. Um, wat betreft beleid, uh, hebben we dat ook wel in de planning om, om daar specifiek naar te gaan kijken. Van, ja, um, ja, wat voor exoten zien we nou en wat kunnen we daar nou uh, specifiek mee doen? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan, uh, aan de rivierkreeft, de Amerikaanse rivierkreeft. Dat kan natuurlijk een heel groot probleem wel zijn. Nou hebben wij in ons gebied nog relatief weinig last daarvan als we het vergelijken met andere waterschappen. Eh, maar daar zijn we ons dus echt wel op, op voor aan het bereiden. Ja. Ja, wat, wat kunnen we daar nou mee? Wat is de beste strategie om daar mee om te gaan? Eh, ja, want soms dan, soms dan kan je er iets aan doen, maar soms dan... Uh, ja, is het ook vooral proberen de schade te beperken, ja. zoveel ja. als dat het kan. Want in principe is dat een, een bedreiging voor, voor schoon water, Exoot. Hè? Dus uh, ik hoor jou ook wel zeggen, van we zijn daar eigenlijk, dat zijn we eigenlijk aan het onderzoeken in ons gebied. En uh, dan helpt deze inbreng ook, omdat uh, duidelijk, een watersportvereniging, helder dat dat ook voor, van belang is voor, ja. uh, voor een watersportvereniging en de gebruikers daarvan. Dus uh, mooi. Um, dan hebben wij een collega, mevrouw Corine Hengst van Waterschap Scheldestromen. En die vraagt uh, de leuke vraag, gaat het lukken om de KRW doelen te halen? Nou ja, Dan zou ik eigenlijk bijna willen vragen, van, gaat het jullie lukken? Uh, maar gaat het ons lukken? Want wij hebben natuurlijk ook het een en ander te doen um, daarin. Zeker, ja. En er staat ons nog uh, zeker wat te doen. Uh, ik denk overal in Nederland, maar dus ook in, in ons gebied. Um, en ja, we hebben afgelopen jaar hebben we er heel veel op ingezet om, om dat plan te maken, zoals ik net al toelichtte. Uh, en daarin hebben we echt gekeken van wat, wat moet er nog gebeuren om die doelen te gaan halen. Uh, en ja, we zetten er wel op in dat, dat wat we bedacht hebben, dat we het daarmee ook, ook gaan halen. Ja. Uh, dus dat is wel echt het, uh, het streven. En, um, ja, voor een aantal dingen, dat zijn hele concrete dingen, daar, daar kunnen we. Uh, ja, weten we goed wat we moeten doen. Er zijn ook nog wel een aantal thema's die echt wel lastiger zijn. Dat is nou ja, onder andere die stoffenproblematiek. Dat is toch iets wat we heel erg samen moeten oppakken. Um, ja, en ik denk als dat ons goed lukt, om dat met de verschillende partijen goed op te pakken. Dat we, ja, dat we er wel kunnen ja. komen. Maar ja. daar zit nog, we hebben echt nog wel wat uh, we werk nog wel aan de winkel. Nou, ja, ik, ik ben natuurlijk heel uh, benieuwd hoe het bij het waterschap Scheldestromen gaat. Dus uh, mocht daar uh, tips uh, vandaan komen, dan, uh, dan horen we die natuurlijk graag. Want het is een absoluut een, uh, een serieus onderwerp. Het uh, is ook uh, EU-beleid natuurlijk. Um, ik uh, hoor dat uh, meneer Wietse van Alten, van de sportvisserij... Uh, die komt even in de uitzending, want die gaat uh, een vraag stellen over, uh, ja, ook de explosieve groei van waterplanten. Dus, uh, oh, daar bent u al. Ik, uh, dat zag goeie, ik niet. Ja, Goedemiddag. Uh. Allereerst uh, complimenten voor deze opzet. Het is goed, uh, goed te volgen en, uh, en, en bij te houden. Dus wat dat betreft, ja, uh, uh, yeah, complimenten. Fijn. U heeft een uh, vraag ook over waterplanten. Ja, dat, is, dat zijn ook soms. Uh, ja, maar zijn dat ook exoten? Dat weet ik niet eigenlijk. Maar, uh, dat hoeft die niet. kunnen okay. er zeker bij zitten. Die kunnen er absoluut bij zitten. Ja. Ze zijn zo. in ieder geval soms uh, ongewenst, begrijp ik. Uh, nou ja, laat ik zo zeggen. Ik spreek dan vanuit de, de, de sportvisserij. En dat doen wij ook wel vanuit uh, boten, dus wat dat betreft ook een beetje voor de vaarrecreatie. Um, ja, door het veel helderder worden van het water, en in sommige systemen is het water ook niet zo diep. Dus dan valt het lichter uh, veel in. En dan, heb je nog wel eens te maken met een explosieve plantengroei... waardoor je niet meer, nou ja, niet meer kunt vissen, maar ook niet meer kunt varen. En mijn vraag is eigenlijk, van, uh, ja, in hoeverre staat het waterschap open... om daar ook vanuit de andere partijen en het oogpunt van het gebruik naar te kijken... en wellicht in samenspraak iets meer te doen. Ja. Nou ja, een hele goede vraag. Uh, ja, we zien hier inderdaad dat er uh, eigenlijk twee belangen spelen. We hebben en de waterkwaliteit en, en de recreatie. Uh, en nou ja, soms gaan die heel mooi samen, want helder water geeft ook weer bepaalde soorten vis. Wat uh, nou ja, goed is voor, voor de visserij, maar ook natuurlijk fijn voor, voor recreatie, re, recreatie als het helder water is. Uh, maar in sommige gevallen leidt het inderdaad tot een nou ja, explosieve groei of te veel aan waterplanten. Um, dus we zullen dat altijd ook in die twee, nou ja, ja, die twee kanten benaderen. Uh, maar we zijn zeker bereid om daarover mee te denken, uh, wat daar mogelijk is. Uh, ja, om te kijken van oké, okay, waar, ja, waar gaan we inzetten op de waterkwaliteit? En waar kunnen we inzetten op de waterkwaliteit, maar ook rekening houden met, met die recreatie. En ik, nou ja, ik kan me voorstellen dat we ja, daar, of, of met bepaalde gebieden of met het toewijzen van functies... Uh, nou ja, bij de ene plek iets meer nadruk leggen hier en bij de andere plek iets meer nadruk leggen daar. Dus dat, ik denk zeker dat, daar, uh, ja, dat we daarop in kunnen en willen gaan zetten. Oké, okay. okay, dankjewel. Dankjewel, uh, Wietse, voor jouw inbreng. Ik zag dat je ook nog andere inbreng hebt gedaan. Dat is niet echt een vraag. Dus ik, ik ga even door naar de volgende. Maar weet wat we meetypen en dat wij ook alles uh, gaan, uh, gaan nabeschouwen. Uh, Um, ik heb uh, een vraag of een, een opmerking van uh, meneer uh, Kees van hetzelfde. En dan ga ik denk ik even Johan uitnodigen, want dat gaat over het pijlbeheer. En dat gaat erover dat de provincie het actieplan Boerenlandvogels uh, heeft vastgesteld tot 2027. En de vraag is eigenlijk in hoeverre is uh, het waterschap betrokken bij dit actieplan. En dan uh, noemt hij ook pijlbeheer in de wijde vogelheiden is van belang. En als ik dan pijlbeheer hoor, dan denk ik even aan... Uh, ja, dus de waterstand, zeg maar. Uh, ja. Weet jij er wat over, Johan? Wel iets, hè? Dus dat uh, speelt met name in andere gebieden van de, van de provincie. Dan heb je het uh, over uh, de gebieden in het Westland, uh, Rijnland, uh, Delfland. Nou, bij ons uh, zijn er ook wel wat veenweidegebieden waar dat soort uh, uh, dingen spelen. Onder andere het oude land van Strijden is een uh, bekend uh, gebied, ook een Natura 2000-gebied. Ja. Uh, daar zijn we zeker in uh, afstemming met de omgeving en dan onder andere staatsbosbeheer, ook bezig om te kijken hoe we uh, een goed pijlbeheer daar kunnen doen, uh, het pijl uh, hoger op kunnen zetten, zodat het ook aantrekkelijker wordt voor, uh, uh, voor die weidevogels. Uh, dus dat is zeker iets waar we mee bezig zijn. Het is altijd een, uh, een puzzel, want uh, we moeten natuurlijk alle belangen tegen elkaar afwegen. Er zitten daar omheen bijvoorbeeld ook agrarische belangen. Uh, nou, ook vanuit de wateropgave. Hè, uh, hoe zorgen we ervoor dat, dat een deel van dat gebied ook de voeten droog houdt op het moment dat het uh, hard gaat regenen? Uh, nou, die afstemming maken we met elkaar. Uh, maar we zien daar zeker wel mogelijkheden om uh, uh, ja, dan in samenspraak uh, dat pijl ook ja. op te zetten. Oké, okay, want ik ja. begrijp dat het nog tot... Uh, het is vastgesteld, het is tot 2027. Nou, ons waterbeheerprogramma gaat ook tot die tijd. Dus ja. het zou ook wel een kans zijn nu om... Daar iets misschien van mee te nemen als ja, input. We, uh, het, we zoeken dan ook de koppeling met de provincie. Ja, uh, Oké, okay. dus ja, uh, absoluut. Uh, nou, die toezegging is, is dan binnen, dat we daar uh, zeker even naar gaan kijken. Ik ga even door, want um, ik denk dat ik dan ook nog bij jou blijf, Johan. Uh, meneer Henk, de Mink, die vraagt een interessante vraag: hoe gaat het waterschap de sponsfunctie van de bodem bevorderen? Uh, ja uh, dat kunnen we niet maar uh, hoe gaat ja, het waterschap de consumentie bevorderen en dan um, uh, ik heb ook wel eens begrepen dat bijvoorbeeld de hele harde kleigrond die uh, dat water heel slecht af hè. Ja. ik weet niet hoe zit dat in ons gebied hebben wij daar veel van of ja. is dat een issue bij ons ja dat is absoluut een uh, issue in ons gebied uh, er zijn ook veel gebieden waar we met relatief toch hoge grondwaterstanden te maken hebben. Dus, dus dan is er niet heel veel waterberging mogelijk in de bodem. He, dus op de hoge zandgronden meer richting het oosten van het land of de Veluwe is dat, uh, is dat wat makkelijker. Maar het neemt niet weg dat we toch, uh, toch daar echt goed naar willen, willen gaan kijken. Uh, want wat we nu zien is toch... He, bijvoorbeeld in stedelijk gebied dat, dat ja, veel water in buizen wordt gestopt in de, in de riolering en dan ofwel naar de zuivering of gewoon gelijk naar de sloot toe gaat. En dan ligt het binnen een paar seconden in de sloot uh, of uh, bij de zuivering. En uh, nou, we hebben ook afgelopen jaren met droogtes te maken gehad, ook in stedelijk gebied. Waarbij het toch heel belangrijk is dat het grondwater ook goed wordt aangevuld. Bijvoorbeeld voor het groen wat er uh, in, dat, in dat stedelijk gebied aanwezig is. Um, dus nou goed, dit is echt iets wat ze samen op moeten pakken. Dit moeten we samen met gemeentes doen uh, in stedelijk gebied. Maar in landelijk gebied ligt daar bijvoorbeeld ook een hele grote uh, rol voor, uh, voor de boer in het gebied. Ja. Uh, nou, dan heb je het over zaken als het, het organisch stofgehalte in de bodem verbeteren. Misschien zijn er wel dingen mogelijk zoals uh, ja, wat dan genoemd wordt, pijlgestuurde drainage. Dat je daar uh, meer uh, winst in weet te halen. Om, uh, om er maar met elkaar voor te zorgen dat die bodem inderdaad beter als een spons uh, gaat werken. Dus dat ja. is echt iets waar we... Waar we ja. absoluut op in willen gaan. Uh, ik denk zetten. ook even aan, het uh, is uh, uh, dus niet helemaal jou, jouw onderwerp, maar ik denk ook even aan, aan verharding. Dus de dingen die we als waterschap allemaal doen op het gebied van klimaatadaptatie allerlei uh, maatregelen om eigenlijk verharding uh, te compenseren, dan wel ja. ook tegen te gaan. Het begint bij mensen in hun achtertuin. Ja. Uh, volgens mij werken we veel uh, samen met gemeenten, ook op het gebied van voorlichting uh, ja. daarin. We hebben daar ook een stimuleringsregeling uh, in. Okay. Dus yeah. daar kunnen we ook uh, particulieren in stimuleren als zij een idee hebben of iets willen doen in hun tuin om yeah. Uh, yeah. die verharding eruit te halen en het allemaal groener te maken. Nou, dat. Uh, yeah. daar, uh, yeah. daar, uh, Stimuleren we ook in. Ja. ja, dus dat klinkt misschien wat, wat klein dan over zo'n heel gebied. Maar ik denk wel dat in, di in dit geval misschien alle beetjes uh, helpen. Nou, en, het, is, uh, het is inderdaad allemaal puzzelstukjes die ja. met elkaar één uh, grote mooie plaat uh, moeten worden. Ja, precies. Um, maar wat ja. ook belangrijk is, hè, als je het hebt over, uh, over mensen met tuintjes, dat het ook om een stukje bewustwording gaat. Dat ze zich bewuster van worden van, oh ja, wacht even, wij kunnen ja. daar ook een rol in spelen. Ja. En dat water is gewoon belangrijk. Ja. Dus dat, uh, ja, absoluut. Oké. Okay, nou, dankjewel. Nou, ik vind het in ieder geval een, een, een fantastisch woord, een sponsfunctie. Dus uh, misschien dat dat woord wel uh, in het programma komt. Um, ik, uh, we hebben nog vijf minuten, dus dat is niet erg lang. Ik probeer nog eventjes de vraag van uh, Leen de Geus uh, te, te, voor te lezen. Naast het aanleggen van waterbergingen is ook het beheer en onderhoud van die gebieden van groot uh, belang. Um, even kijken hoor. Zodat de retentiegebieden ook op langere termijn... Een functie kunnen vervullen. Dat lijkt er nu wel eens bij in te schieten. Oké, okay. de retentiegebieden, dat zijn de gebieden waar water naartoe terugstroomt? We ja, het, waar water in opgevangen kan worden op ja. het moment dat het echt nodig is. Ja. Ja. Um, nou, Dat is wel een, een, een belangrijk punt wat hier uh, aangeraakt wordt. Hè? Want we hebben het over ambities en we hebben het over mooie, mooie vergezichten. Ja. Uh, maar een heel groot deel van ons werk bestaat gewoon uit het dagelijkse reguliere, reguliere beheer en onderhoud. Ja. Ja. Ja, en uh, dat moeten we zeker niet vergeten, dat we dat op een goede manier uh, doen. Nou, het bestuur is daar bijvoorbeeld ook wel van doordrongen. Hè? We hebben een programma dat heet Huis op Orde. Zorgen dat, dat we echt op orde zijn raken daarin. Dus daar is ook heel veel aandacht voor. Daar gaan we ook in het waterbeheerprogramma wel aandacht aan uh, geven. Uh -huh. We laten dat zeker niet links liggen. Uh, dus dat is een belangrijk punt. Uh, door gewoon ons, ons dagelijkse beer- en onderhoud goed te doen, uh, dragen we natuurlijk ook heel erg bij in uh, nou, het, gewoon het halen van die, uh, die doelstellingen. Dus dat, uh, daar zijn we ons uh, bewust van. Ja. Ja. Oké, okay. ik zie nog verschillende dingen die worden, worden genoemd eigenlijk. Um, ik, uh, ik zie, er is nog een vraag van Diederik. En uh, er wordt inderdaad nog wel gevraagd van... Um, er wordt meer eigenlijk gezegd van, uh, hoe zit het nou eigenlijk met differentiatie? Hè? Dus hoe zit het met differentiatie op het gebied van die KRW-richtlijnen? Dat is misschien meer iets voor jou, Mieke. Um, uh, even kijken hoor. Diederik vraagt eigenlijk van, is er ruimte in het nieuwe beleid... om af te stappen van de 10% compensatie-eis bij ruimtelijke initiatieven? Uh, in relatie tot het uh, item dan verbeteren van waterkwaliteit, is dat niet altijd verstandig. Nou, inderdaad, komt er maatwerk. Eigenlijk ook een vorige sessie ging over waterveiligheid ook. Hè, van, zijn we nou als waterschap al zover, uh, gewoon even eerlijke vraag, mm -hmm. om eigenlijk um, gebiedsgericht ook wat maatwerk te realiseren? Hè? Want dit, dit waterbeheerprogramma wordt natuurlijk heel erg uh, ja. hoog over, wordt beleidsmatig. Ja. Ja. Beleid is ook vaak natuurlijk een, een kwestie van keuzes. Kunnen wij nou nog met bijvoorbeeld uh, Diederik in, in hellevoet -Sluis, kunnen we nou daar ter plaatse ook met de gemeente uh, uh, daar het gesprek over aangaan? Is die ruimte er? Ja, wat, uh, wat ons betreft is die ruimte er zeker. Uh, en uh, nou, we hebben het ook even kort aangestipt hoe we dat uh, zouden willen doen. Een van de manieren waarop we dat zouden kunnen doen is door met zo'n watergebiedsplan aan de slag te gaan. Nou, watergebiedsplan klinkt heel erg dat het iets van het waterschap is... Uh, het is ook wel iets van het waterschap, maar we willen daar nadrukkelijk uh, de omgeving ook mee opzoeken. En vanuit zo'n plan kan je natuurlijk ook heel erg uh, maatwerkgericht gaan kijken van wat heeft dit gebied nu echt nodig. Ja. En dat kan inderdaad in het ene gebied kan dat anders zijn dan in het, uh, in het andere gebied. Dus uh, dat is ook wel een belangrijk onderdeel inderdaad. Kijk per gebied wat er nodig is en dan, dan zal dat maatwerk zijn. Nou, Diederik noemt die 10% norm. Hè? Dat is zo'n eis die we vanuit de ruimtelijke ontwikkeling vanuit de vergunningverlening uh, opleggen bij nieuwbouw, bij uh, toename van verharding. Um, je ziet dat de gemeentes ook steeds meer uh, uh, eisen stellen. Het opvangen van hemelwater op je eigen terrein als je nieuwbouw doet. Uh, soms 50 mm, uh, nou, andere getallen. Het, per gemeente is het verschillend. Um, dat betekent dus wel dat, dat daar iets gebeurt ook op dat terrein. Ja, en dan kan die 10%-eisen. Uh, yeah. yeah. uh, niet altijd meer nodig zijn. En dan moeten we daar gewoon een gesprek ja. over hebben. Ja. Oké, okay, okay. nou ik denk dat het een heel een mooie, een mooie, een mooi gebaar is. Een mooie, ja, een mooie ontwikkeling dan om het zo te zeggen dat we, dat we echt op zoek willen naar maatwerk. Naar inderdaad wat, wat speelt er in ja. het gebied? Wat, welke belangen zijn er allemaal? Ja. Wat is ook, maatschappelijk belang? Wat is ons belang? Ja. Uh, en ook echt breder kijken: hè. breder kijken dan alleen het watersysteem. We moeten het systeem als geheel moeten ja, bekijken. Ja. Het rioleringssysteem, de hele ruimtelijke inrichting, ja. dat is ja. één geheel. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dank uh, Johan en dankjewel ook Mieke. Jij staat daar uh, op veilige afstand van ons, maar uh, dank ook voor jouw uh, bijdrage. Uh, het is uh, 14 over 3 en over 1 minuut dan gaan we alweer samenkomen. Dus ik ga echt nu afronden. Um, nogmaals, er zijn nog meer dingen gezegd. Er is nog meer input gegeven. Het is hier allemaal uh, netjes al in een document uh, bijgehouden. En dat, uh, dat gaan we natuurlijk sturen naar, uh, naar de penvoerders van, uh, van dit hoofdstuk. Uh, ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor, voor de input. Uh, wat mij betreft, het is het ook na vandaag niet klaar. Het is alleen maar fijn voor ons om ook wat namen en wat, wat gezichten, ook voor mij, uh, om weer eens even wat mensen te zien. En het uh, nou ja, proces wordt vervolgd en ik schakel graag over naar... Um, de volgende kamer met Lisbeth waar we gaan afronden en waar u nog te horen krijgt hoe het vervolg er nu uitziet. Dus ik wens u een fijn vervolg en nog een hele fijne dag. Bedankt.